Om OneDrive te openen vanuit je internetbrowser ga je in je adresbalk naar portal.office.com en log je in met je schoolaccount. Vervolgens klik je op OneDrive om on OneDrive te Voordat we verder gaan is het belangrijk om te weten hoe OneDrive is ingedeeld en hoe je bepaalde handelingen uitvoert. Aan de linkerkant vind je het navigatiemenu. Onder het kopje bestanden staan alle mappen en documenten die je zelf hebt gemaakt of geüpload naar je OneDrive. Onder het kopje recent vind je de laatst geopende documenten. Handig voor als je snel een bestand wilt openen waar je recent mee bezig was. Onder het kopje gedeeld met mij vind je alle documenten en mappen die met jou zijn gedeeld, bijvoorbeeld door collega's of door leerlingen. Documenten en mappen die je verwijdert komen vanzelfsprekend terecht in de prullenbak. Als je lid bent van bepaalde groepen binnen je organisatie, dan verschijnen deze ook in het menu aan de linkerkant. Binnen deze groepen kunnen ook documenten en mappen worden gedeeld met groepen collega's of leerlingen. Aan de rechterkant vind je de bestanden en mappen. Per bestand of map kun je zien wanneer deze voor het laatst is gewijzigd, door wie, hoe groot deze is en met wie deze is gedeeld. Je kunt bestanden en mappen selecteren door op de rondjes voor de naam te klikken, en je kunt ze verplaatsen door te klikken en te slepen. Bovenin het scherm vind je het contextmenu. De opties in het contextmenu zijn hetzelfde als de opties wanneer je met de rechtermuisknop op een map of bestand klikt. Als je Next hebt geselecteerd vind je in het menu onder Nieuw de optie om een nieuwe map of bestand aan te maken. Dit bestand of map wordt gemaakt in de map die je op dat moment hebt geopend. Door op uploaden te klikken kun je bestanden of mappen vanaf je huidige computer uploaden naar je OneDrive. Let er wel op dat wanneer je een map uploadt dit wel even kan duren. Als je bestand of map selecteert verschijnen er andere opties in het contextmenu. Via openen kun je ervoor kiezen om dit bestand te openen in de online versie of in de lokale versie van Word, PowerPoint of Excel. Door op delen te klikken kun je een document of map delen met specifieke collega's door hen toegang te verlenen tot jouw bestand of map. Via de knop koppeling ophalen kun je een internetlink ophalen voor die map of bestand die je vervolgens kunt mailen om mensen toegang te geven tot het bestand of map. De knop downloaden spreekt voor zich. Op deze manier download je vanzelfsprekend het document naar je harde schijf. Onder de drie puntjes vind je daarnaast de overige opties voor deze map of dit document. Ten slotte kun je als je niks hebt geselecteerd ervoor kiezen om alle onderdelen te sorteren, bijvoorbeeld op naam of op datum dat deze is gewijzigd. En daarnaast kun je ervoor kiezen om onderdelen te weergeven of als lijst of als tegels. Met de i-knop daarnaast kun je de details van de map of bestand die je hebt geselecteerd bekijken, zoals met wie deze is gedeeld of wie de eigenaar is.